<middels> Daphne staat gewoon al bij de Efteling te wachten. Hartstikke op tijd, zo is Daphne. En Jeffrey, veel maar even, die staat daar gewoon op zijn gemak koffie te halen. Het echte ik vind goed. Ik heb, hier, ik heb hier niet gezien lopen. Wij zijn een kinderen Wacht, ik zie jullie en ik zie hun zo in de achtergrond. Oh nee, Rob zit er Hallo. Hallo! Hallo daar ja, jongens! Ja. Ja, okay. Hallo! Weet ook, als jullie die kant op lopen en wou zo heel subtiel zo op een meter afstand zo achter jullie aanlopen. Ja maar nu hebben wij bij jullie gedaan. Hallo! Ja. Hallo! Wacht ze? nou eens okay, even! Oké, even rustig aan jongens! Hallo! Vandaag zijn we in de Efteling, In het grootste amusementpark van Nederland. En we hebben het amusement al helemaal naar ons gebracht. Oh, ja. Voor jouw kind. Dat ja, is dus zo niet zo voorbij. Je moet er wel bij Hinneke. Jeffrey. De Naomi-tas! Wat in de, ja, de Oemie, rustig aan! Houd in de Ons kind, hou hem goed vast! Hoe spreekt hij? Je moet hem even zo met de zweep zo een beetje aanswingen, wat ik doorloopt. Votje! Wat draf! zweep bij, man! Doe een Wat een mooie Ik mooie gestrekte draf! Zeg ik niet! kan je passen, als dit een echt kind was, dan was ik niet oh, overleden. Nou, jullie zijn alvast voeren aan het verzamelen. We hebben een swimming. Hier. af, laat af! Daar hoe je het even. je zo goed hier. Je dat kan niet bij Waar wil je het vragen? Oké. Oh, Pia, wacht! Ik heb het mijn of heb het Oh, oh, oh, oh. niet. Ik heb Ik heb altijd niet. Ik heb het traint. Ik nu het Ik heb Ik heb het Ik heb het er Ik heb opbouwen. Oké, het niet. Dan niet. we niet. Ik heb Ik Oh, oh, slaat op! op! maar Oh, oh, oh, oh. <laughs> Links. Er komt de trein aan! Hallo! Oh, wow. Nou, en in draf. Spaanse draf! Nou. Oké, okay, kom. Ja, kampioen. Ja, Kliek, ja, kruik, kruik! Oh, Hij gaat er vandoor! Hij slaat klaar. Hij is klaar. Hij is klaar. Hij is klaar. Hij is dit is echt heel knap. <laughs> dit is heel erg heel knap. <laughs> de souplesse waarmee ja, dat hij. Dit is een jarenervaring. Bizar mooi, bizar oh, mooi. Dit is echt oh, Al jouw speelgoed is <laughs> zo met goed onder stop, controle dat <laughs> bijna iedereen afslaat. Er komen vijf kinderen bij. Iedereen een ik zie. Ja, ja, ja. Eigenlijk moet Rob daar gaan staan ergens en dan wij dan erheen rennen. Ja, dat is goed. Hé, hey, daar ben ik um, um, al. Ja wandert dat als ik er al niks van bak. Ik zie het oh, Ik doe de Spaanse pas, ik deed de piaf. Oh. Oh, de passage. De passage, die piaf is stilstaan. <tie> ik ben oké, okay, trek mama maar er weer uit. Even hup, chop, chop. Chop, chop, zegt Zo ook echt, hè? <tie> <tie> <tie> en dat wordt ook gedaan ook. Flikker die dadelijk uit de koor. Chop, chop. ik ben Oké, okay, gaan we dan nou de vraag uh, ja, hey. sta we kunnen jullie even allemaal klaar, op een he? rijtje gaan staan ofzo. zo? Ah. Ah. <laughs> oh, het nog een keer. <reste video> Wanneer gaan we op wereldtour en wie is de leadzanger? Ik verstand het niet door het limbo accent, nog Wanneer gaan we de wereldtour en wie is de dus leadzanger? Zang maar, wie is de leadzanger? Wie kan er hier zingen? Ik wil er niet op oordelen, ik ben te nieuw. Ik ben vernieuw. Ik hou mezelf buiten deze discussie. Mag ik maak zo per ja. Kan jij zingen nou wie Vind jij wel dat nee. Tipa kan zingen? Nee. Nee. Maar ik ik het ben natuurlijk jongen jongen, wel de lead van deze squad nu. Jij ja, hebt de meeste volgers, dus jij bent een soort van ja, maar de leadzanger. Daarna ja. ja. jij. Ja. Kan ja. jij zingen? Maar doen Wanneer gaan we op wereldtour? Volgende zomer, Daar, Daar, van Daar van we Gaan we volgende zomer op wereldtour? Ja, vind ik, mooi, ik hè? een mooi Dat is een mooie, mooie streven. streven. Dan ja. hebben we heel deze winter om te gaan oefenen in een garage. Ja. Wat, Wat doen jullie eerste nummer dan? Ja, de Wat hoort ons eerst? Ja, hoe heet dat? Ja, we moeten nog schrijven. De storm. De storm. Oh, nee. de storm. Ik weet hem, de stilte van de storm. stilte van de storm. De storm. Nummer 1, Daphne is nooit stil voor de storm. <laughs> Als het niets is. Wat vinden jullie het leukst aan elkaar? Onze uh, variatie in verschillende paden. Vind je dat leuk? En de mensen dan? Die vindt u niet leuk. Nee, het gaat over de Insta-squad. Dat zijn de paden toch? Ja, ja dat klopt. Maar ik bedoel mee ook de groep. Ja, dat vind ik ook moeilijk. Misschien dat Naomi je beter weet. Naomi, ja. wat vind jij het leukst aan ons allemaal? Daphne. Nee, wat Daphne. vind je? <laughs> ah, niet wie? Aan. Ik vind niet leuk, want ze is een sfeermaker. Kijk nou hoeveel plezier hij heeft. Wat? Hij durft niet hij eens kan... scherp te stellen op Deveny. Hij kan dat niet hij... aan. Hij detecteert geen gezicht. Nee. <laughs> Daar zit een spook voor. Hij detecteert geen ziel. Rob, jij mag hem ook wel beantwoorden. Wat vind jij het leukste aan, uh, aan ons of allemaal? Deveny, je is. hebt echt een heel mooi shot. De zon schijnt echt recht achter je hoofd zo. Met zo'n flair. Nee, uh, gewoon gezelligheid. Ja. Grappig. Uh, lol hebben. een Beetje gek doen. Altijd leuk. Altijd leuk. En uh, Robin. Ik kan ik geen weet, mening geven. Ik weet dat onze relatie nog erg kortstondig is. Echt pril. Erg pril. Prille erg bril. bril, liefde. Maar wat, wat, deed je, wat deed je overtuigd om deze gok te wagen überhaupt? Nou, iemand heeft me overtuigd blind. en ge... gedwongen. Gedwongen. Ja. Ja. We komen ja. er toch weer terug bij Daphne. Met een zweep. De, wat vind jij het leukste aan de schot? Um, Een mooi lichaam. En Tiffany is ja, al gezegd. De vriendschap. En mezelf. Nee. En het sarcasme. En, en. En. En eigenlijk vind ik het helemaal niet leuk, maar ja. Je hebt die keus. Zal ik ook even vertellen wat ik het leuk vind aan de ja. spot? Oké. Okay. Wat ik het hadden alle... Niet op mij inzoomen. Vind ik echt leuk. echt wat ik het allerleukst vind aan de squad is dat ik eindelijk niet meer alleen in mijn kamer hoef te zitten, maar dat ik ook naar buiten mag met mensen. In de, in de kelder. Met mensen. In de kelder, niet in je so, kamer. dungeon. Ik had nooit vrienden en nu wel. En ook al gebruiken we elkaar allemaal alleen maar, het voelt oprecht. Okay. Dit doen we, dit is voor de volkers toch? Het is voor volkers. <laughs> Uiteindelijk is het alleen maar voor volkers bij te krijgen. Kijk maar wat ik weer aan het doen. Om de slotneuzen in te zoomen. Als je nog een paard zou kopen, wat voor ras zou het dan zijn? Voor mij zou dat een Fries zijn. Wow, shocking. Uh, Trek wat het is gewoon zo Belgisch? Goeie, of? Goeie, ja, zo'n Welke zo stevige. Goeie goeie een goeie Een een Brabander? Nee, goeie Nee? Goeie nee, Belgische. Zo'n rode. Een red rode. Leuk ja. voor bij Aska. Ja, ja, ja, dat is perfect. Ja. perfect. En jij, wat voor een paard zou jij er nog ook bij doen? Als het doe maar valkbond valk valk valk valk valk valk is. Als het maar valkbond is. Wat zou jij doen, Robin? Nou? Ik ben wel echt oprecht geïnteresseerd. Naomi wil zo'n slimme, met tien Ja, echt. Nee, ik wil eigenlijk een Spanje. Echt waar? Een Spaans paard vind ik ook wel bij jou passen. Lusitano ja. of zo. Uh... Oh hey Rob, wat voor paard uh, Jij hebt natuurlijk ja, geen we paard? We, daar maar... hebben we net over niet Nee, ja. kant, we hebben het er net over gehad. Een muldier. Ja. Een muldier. Super in de sport. Bereid die billetjes maar eens even voor. Het is keihard druk. Al die kolen. Ja, Welkom, leutjes, in het karousel van Tinker Zo. Wat ben je op de foto met ons? Oh, jongens, maar ik wil op, op een varken Ik wil op een varken. Ik wil. Ben... Ah! Kom maar bijna hoor, En In de midden, hoe jullie nog zitten? Hoe rijden jullie paard? Ik zit met een plekje zet. Even Hallo wat doen jullie? Oh dat ding beweegt. Oh die kinderen kijken naar ons. Zeg ja, nu maar dan zit je aan de kleinste. Met een deze. Kom Ja, Je gaat toch niet sneller? Dat is niet echt. Ik heb een bike te en ik ben nog steeds bij jou. Het is best geschied. Ik zou hier zo de hele dag op kunnen zitten. Echt heel leuk. Wow, Jeffrey, je vindt het bijna van de part! Ik vind het lekker, wauw! Ga flinker zitten! Ga flinker zitten! Het is Jeffrey, lekker! Okay. Hoe was het, jongens? Nou, het was aardig ja, Ik vond het nou, eng. Ik vond het eng. Ja, echt Ja, hard? ja hij ging maar echt hard? Ging hard. Had je hem niet meer onder controle? Nee, hij ging echt hard. Hoor. Ging hij harder dan zorro op het strand? Ja. Nee. Ja. Enkel op ja. het we niet houden. Nee. Gewoon aan de oren zo. Vast ja. je elke keer zo beugel en beugel rijden met Robin. Dan was ja, echt hard. maar weet je, nee, jullie, nee, hadden, nee. jullie hadden ook alleen maar een nek kropen, hè? Ja, Dat dus ja, was uh, always wear a helmet. <laughs> ding, did, did, ding. en jij noemen. Heb jij nog iets te melden? Okay. Wij waren sneller dan Jeffrey. <laughs> ja, wij. Luister, Jeffrey. Luister, Jeffrey. Wij hadden hij nog? Wij hadden de buitenbocht. Ja, wij. wij hadden de buitenbocht en ja. we hielden maar jou bij. Een dat betekent. Ik had een hele kleine pony op mijn hoofd. Excuse, excuse. Sorry, zo snel. Sorry, zo snel. Wij vond het gewoon helemaal niet leuk om voor jou te rijden. Ik heb er Robin legt ook oh, ja. Gedaan. Ja, ja. jullie ja. niet. En ik bleef gewoon bij, hè, op tempo. Ja, dus dat is niet Je oh, ja. Je flikkerde bijna van het beest af, man. Het was in zijn lek paard bak je bijna op de grond op de draaimolen? Had je dat verklaard? Ik had springbeugels. <laughs> mm -hmm. Je hebt niet eens schoenen nee, met hakken. Dat is Weet je hoe gevaarlijk dat is? Dat al is? Jongens en meisjes, wilt u uw bagage achter uw voeten plaatsen? Kinderen die. Ja. Wat vonden jullie ervan? Ik heb echt het gevoel, hoe ouder dat je wordt, hoe misselijker je ervan wordt. Vroeger werd ik hier niet misselijk van, maar nu kom ik met knikkende knieën naar buiten. Als jullie maar één paard mochten houden, welke zou dat dan zijn? Storm! Als je maar één paard zou mogen houden, welke zou dat dan zijn? Nee, die Nee, van de de groep! Van heel de groep. Sommige mensen hebben maar één paard. Over van heel de groep? Kijk. Ja. Ik denk dat iedereen gewoon zijn eigen paard ja. ja. Ik twijfel. Misschien Zorro. Misschien dat ik Zorro zou kiezen. Nee, we, we, hey, hij moet kiezen. ook Zorro kiezen, want hij is wel over een komt. Zorro was echt heel erg lief voor mij kiezen. Ja, dat, betreft, dat, dat zou voor mij wel echt de reden zijn om, om Zorro te kiezen. Gewoon dat hij heel erg aan aanhankelijk is. Ik vind het wel jammer dat niemand Aska ja, kiest. Ja, ik de rest ook. Ja. Aski. As Aski. As As nee, nee. Zorro is wel erg langzaam. Ja. ja. Storm is wel bewezen. En, dat... Ja, en storm ja, dat is wel echt heel snel en daar hou ik wel heel erg van. Maar ik hou nog steeds jullie eraan dat jullie een eerdere stap hadden dan zo en ik. Jullie waren We al doen een rematch. rematch. De, de, jij was druk bezig de de met de gillen. De maken. <laughs> en, en de, ja. de bocht ja. En ja, de bocht nog de tuin. Jij was het gras nog aan het tellen. Je had geen tijd voor ons. Als we naar de Veluwe gaan, dan doen we nog een rematch. Ja, en de Veluwe doen we nog een keer een rematch. Wat willen jullie nog bereiken? Zeg jij maar eerst. Insta squad op hours event. Debbie? Ja, ik ben daarmee. Is dat ook jouw uh, jou ja. doel voor ja. nu? Ja. En jij? Ja, ja. Jij ja, hebt geen keuze. En ik heb geen keuze. <laughs> welke <wist>. eigenschap <laughs> hebben jullie allemaal? Komt je? Priscilla, <laughs> oh. welke eigenschap heb jij? Ik hou graag van strippen. <laughs> <laughs> kan je me lezen? Always late. Ja. Behalve vanochtend, toen was Naomi te laat. Toen was ik op tijd. En ik schaamde me dood. Ik wist echt niet waar ik mee bezig was. Kon ik kon het echt niet nooit Hoe zijn nooit doen. jullie bij elkaar? Hoe zijn we bij elkaar? Gekomen? Ja, die heb ik ook vijf keer gehad. Ik ook. Wat was de vraag? Hoe kwamen we bij elkaar? Ja, hoe zijn jullie bij elkaar? Zal ik hem alles even weer passen? Ja, ja maar. Maar. ik ben bij, uh, bij een supercoole Jeffrey en Naomi op Instagram heel populair, veel volgers. Ja. ja, ik en, loop uh, er door, hè. Het nee, is een verhalenserie, ma. Speech. Dat is, nee, het verhaal is helemaal niet klaar. Verhalen helemaal en toen niet. Ging ik, ging met Tinker Zorro, iemand vaag persoon. Die had een paar volgers. Ja, die, die wilde graag met mij, met mij hangen samen. Hangen. Moet mij aanpakken. Toen dus uh, gingen we naar uh, EquiD en ik wist dat Jeffrey daar ook was. Dus ja. Nee, dat kan ik niet doen. Ik niet naartoe. Dat weet ik nog, daar was ik bij. Dat is waar, dat is waar gebeurd. gebeurd. Goed verhaal. Lekker ja, maar goed. doen we helemaal niks mee? En toen moesten jullie naar de wc. En ja, toen mogen jullie eerst oh, nee, mij meekwamen. Toen moesten wij in het restaurant. Ik zei nog van, oh, maar jullie mogen er wel bij komen zitten hoor. En toen zei jij Debbie, nee, we moeten naar de wc. <laughs> al heel lang geleden. En zo! Zo is de vriendschap ontstaan. Oh ja, vertel een beetje over Wie ben jij eigenlijk? En wie ben ik eigenlijk? Ik heb nog een vraag Hoe is mijn Odin? Ja. Goed. Hij is heel puberig. Nou, puberig. Nou kijk, want ik ben er niet uh, Naar de lens. Ik kijk altijd goed Je mag ook naar mij kijken hoor. Ja, is ja, je mag ook naar mij kijken, dat is makkelijker. Oké. Okay. met Odin gaat het goed. Ja. <laughs> Oké, okay, volgende vraag. Wat ja, een stukje willen jullie paarden nog leren? Ik wil heel graag dat Aska kan gaan, gaan likken. Wat kan zo goed niet. Want ik ben altijd heel erg moe, vooral als ik naar de paarden toe moet, want dan moet ik er naartoe fietsen en dan word ik heel moe van. En het liefst ga ik dan slapen. Dus als Aska kan gaan liggen, dan is het voor mij een stuk makkelijker. Wil je nou dat ik in beeld? Dat weet ik niet, daar kook ik gewoon. Mag je, maar je bent heel zacht in beeld. Dat is mijn, dat is mijn fotografisch inzicht. Iets is okay, nu... Jaren ervaring. Nou, uh... <laughs> Staat mijn knoppen wel op? Goed... Goedenavond. Dan moet ik even mijn deur open doen. Ja, doe even de deur op. Ja, doe even de deur Het is Robin Jento. En wij hebben heel erg goed nieuws voor deze dame. Wij komen haar een hele speciaal check overhandigen. <laughs> Ja. Welkom dankjewel. bij de show. Die mag je, je inlijsten. Oh. Het ja, is dus de, de check voor Robin Jento. Wat niet verwacht. Nee, ja. <laughs> Jij bent één van de gelukkige winnaars van deze check. Het is namelijk maar één, de enige check op de wereld. Er zijn nog meer dan? Het nee. is nee. okay. dus de enige van de hele wereld. En een Instagram. Ja, ik had geen gum zit oh. ook, oh sorry. Het was echt, uh, ik had één kans. Eén kans. Ja, het is echt, nu al Ja. ja. ja. Oké, okay, 3 twee, een, go. Okay. Lijkt net zo'n so Pennywise. Yeah. Yeah. Oh, ik ben zo blij met mijn check. Yeah. Het is een hele zware check. Een zware check? Ja, krijg je zware checkstempel. Wat we willen doen is een mooie transitie. Oh, dat licht. Hallo! Ja. Dit is weer een mukbang. Want kunnen de uit de hemelkooi. Okay. Uit de hemel af. Hoe lang rijd jij al paard? Hoe lang? Nee. Okay. Vanaf welke leeftijd wist jij uh, ja. dat je ging paardrijden? Dat je wilde paardrijden? Nee, dat je ging, ik zat uh, er al eerder op voordat ik het besef in. Okay. Hoe lang? Uh, ik woon met uh, lesjes met mijn vijf. Mm -hmm. dat was dat is een ja. kort verhaal. Ik ja. kijken hoe ik aan het eet was. Ik begon met lesjes te vijfde. Hè. Want wanneer wist je het? Dat je dit wilde doen? Nou, ik zeg al, ik zat eerder op een paard voordat ik er erg in had. Ja. En ik ben ermee gekroeid, zeg maar. Je had nog geen besef. Nee, dus ik zat het het op een Nee, verrek, ik zit op een paard. Als ja. Het ik huh? woord ik woord. ben als zijn hm. al op een paard gezet. Ik vond het een heel erg goed idee. Ik vond het, uh, sorry, een goed verhaal. Ik vond het bijna... dit. dit... Je rivaliseert wel met het verhaal van uh, Tika met haar cactus. Dat was echt heel erg, vond dat we daarin erin hadden gestopt. Dan was ze zich dood van schaamd. vond ik echt niet leuk. Je nee. weet wel, een cactus verhaal. Weer we. Hè? Met die baby. Weer een, keer een Wat staat er op jouw bucketlist? Ja. Hij valt al. Ik ben vast, want je vast aan vast Jij bent niet eens aan het eten. Ah, ja. Dankjewel. Ik ben alleen aan het drinken. Hij is gewoon aan het drinken. En dan willen ik niet even voor mij filmen. Ja. Op mijn bucketlist... Um, nou, een van mijn dingen op mijn bucketlist was om een, een uh, tekening te maken. voor om... En dat is gelukt. Dus die heb ik afgestreept, afgepinkt en nog iets op mijn bucketlist, om met het doorheen te slurpen. Maar echt serieus is um, rijk worden. Rijk? Ik weet wel ja. iemand daarvoor. Als ik rijk ben, dan kan ik <laughs> altijd leuke kleren kopen. En nu moet ik al nadenken. En paarden, oh, nieuwe schoenen. Zo. Oh, dat zijn geen prioriteit, zou ik eigenlijk anders liggen dan met kleren maken. Ik heb helemaal geen tijd voor zo Als je geld al zat hebt, dan ga jij kleren kopen. Ja. In geen huis. We hebben al een huis. Oh, die heb je al gekocht? Nee, ik die ga je gekocht. Oh, ik... oh ja, nog beter. Ik ja. woon er alleen maar in. Maar, wat ben je aan het doen? En ja, inderdaad, ik zou ook best wel land met uh, Asuka willen hebben. En andere paarden daar... <laughs> Nou, als ik echt heel veel geld zou hebben, dan zou ik ook echt gewoon... Dan zou ik een heel cool paard doen. Veel beter dan Asuka. als Asuka de Krasmaier. Dit dus is echt een heel braaf oh, te hangen. Dus ja. Dat as <laughs> als alles wat er vast maar. Sorry, zei iets? wat zei Dat is de ene dingen. zeggen. Geniet van mijn Jeff-friet. Is hij lekker? Lijkt Lekker Jeff-friet. Ik je hebt de kut nog niet gezien. De Final Cut. De kut? De kut heb je wel gezien, maar ik bedoel de kut van de film. Daar ja, hebben nee. we lopen. Die ja. Erop, ja. Heb er niet zien, maar overal lopen. Ik kan het niet omheen. Ik kan het niet omheen, nee. Weet je nog wat je het lekkerste vond aan delen met jou. delen met mij. Daarom is het bonding. Wat aardig. Mm. Zo ben ik. Daarom is in tegenstelling van de, de beste helft van de oh. van van squad. Pardon? Jeet dat was onze namelijk alweer. Precies, daarom. Kijk, wij daar nee, zijn we alvast alvast is dan hier. Nee. Zo vluchtig was nee. het. Nee. Nee. Oh hier is het tankstation. Jullie stelletjes. Nu vooral. Als als ik dit bij mijn moeder deed, ik al een pak slaag. Op mijn is staat een vakantie. Oh vakantie ja, maar paars. Vertel het oh, eens. Met paars. Ja, met jullie. Met ons en de paarden. Uiteraard. Uiteraard. Next. Um. Wat vinden jullie de leukste eigenschap van jullie ponies? Oh dank je. Jij dus weer zo grappig. En werkt winnen. Noem eens een van zijn leukste grappen. Klok, <grijg> klok, grap vind ik wel leuk. <grijg> <grijg> dat hij die niet van Guus. <grijg> <grijg> <grijg> van Guus. <grijg> vertel, vertel even de mop over Guus. <grijg> ja, maar dat is hier geen Guus. <grijg> ja, <grijg> <grijg> <grijg> Hoe kan ik dan een grap maken? <grijg> nee, ik ben. Laat nou maar even, ik heb allemaal soos oh, ja, aan mijn ja, handen. Ja, maar die, maar die ene hand voor de bak vind je niet nodig. Alsof je thuis ook zoveel geeft om knoeien. Mm. Zo zo. Dat ik hem niet vast zal wil je niet zeggen dat alleen ik gefilmd moest worden. hè. Dus dat is helemaal niet nodig. Jawel. Zo goed zie ik hem vandaag ook nog niet uit. Nee. Nee joh. Oh. Mm. Nee die kou oh. geluiden. Dat mm. is helemaal. Mm. Ik keek even niet. Hey zeg, ben jij nou weer een boost door? Ik heb een